Black Jack. Kijk eens Blackjack! Kijk eens Blackjack! Kijk eens Blackjack! Een oh, Kijk eens Lekker een Oh kom bij Joyce, Kom bij Kijk eens Joyce! Oh Joyce, Oh josh! Hey Blackjack! Hey, Black Jack. hey. Kijk eens. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Kijk eens, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, bel? Oh, wat ben je stout? Ja, ik geef je een wortel. Als het mogelijk is. Kijk eens. Hap. Kom maar, hap. Oh, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kom maar, Joyce, ik gooi hem, Joyce. Oh, die gaat fout. Ja, Blackjack vindt hem. Nee, heb ik hem ook niet. Hey, Blackjack. Kom maar, Joyce, kom maar, Joyce, ja. daar is Joyce. Joyce, beneden, beneden, beneden. Oh, Joyce. Oh, Joyce, ik gooi hem, Joyce. Goed zo, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Dat is een lekkere woordel Joyce. Hey, Joyce. Hey, Blackjack. Hey, Annabel. Hey, Roosje. Hey, Roosje.